We zijn in West-Brabant en daar hebben we Petra Wevers op de fiets. En mijn naam is Jacqueline Peek, want ik wil je laten voorstellen aan uh, Petra. Want zij is voorfietser voor de regio's West-Brabant en Goeree over Flakee. En vertel Petra, wie ben je in het dagelijks leven? Ja, nou een nou overritte dame. Die een behoorlijk ja. warme fietstocht achter de rug heeft. Uh, nee, ik, ik kom hier zelf uit uh, deze gemeente, gemeente Moedijk. Uh, we zijn hier op camping Markdal. Die staan daar buiten, vlakbij, zo'n tien minuutjes fietsen. Uh, ik heb zelf een bedrijf en dat heet Krachtig Buiten. En dat is een uh, projectbureau, adviesbureau, uh, om allerlei uh, uh, activiteiten te doen. Om kinderen dichter bij de natuur te krijgen, natuurlijk spelen en ontmoeten. En de participatie, verbinden, netwerken, dat is eigenlijk wel uh, ja, mijn kwaliteit. En um, ja, voornamelijk projecten op het gebied van speelnatuur, groene schoolpleinen en buurtmoestuinen. Oh, okay. Maar het heeft, ja, het heeft wel allemaal raakvlakken met gezondheid, leefomgeving. Uh, ja, waar komt het eten vandaan? En ja. natuur. Kijk, En uh, ik zal even uit beeld gaan, want dan kan je even al dat prachtige fruit uh, achter jou zien. ja. <laughs> Moet ik nog even een beetje bijschijnen zo. Het zo nee, ze waren al prima te zien hoor. Oh, dan ga ik weer terug. Dan ga ik weer terug. Ja. ja, we staan hier in de pluktuin. Dat is ook het mooie. We zijn vanmorgen om negen uur begonnen met de wethouder hier van gemeente Moedijk, Danny Dingemans. En we hebben hier ook al pruimen en uh, bramen en frambozen geplukt. En ja. kinderen kunnen hier ook gewoon met ouders, grootouders uh, hun eigen bakje vullen. En daar, daar zijn we vandaag mee begonnen. Het is echt uh, puur natuur uh, gestart, wat dat betreft. Ja, juist. En ja. Dat ze we weten waar het eten vandaan komt. Ja, ja. en dat is. Uh, nou, we zijn, zijn hier nog vrij nieuwe campinghouders. Maar hebben hier een prachtige pluktuin uh, gerealiseerd. En nodigen dus inderdaad ook gewoon ouders en kinderen uit om zelf te plukken. En ja, uh, ja hoe leer je het het beste door het zelf te doen? Ja, inderdaad. En proeven vooral natuurlijk. Zeker. Ja, oh, deze frambozen. is nog niet rijp. Ja, die frambozen waren erg lekker. Oh, ik weet het. Ja. ja. En um, je bent voorfietser geworden van Fietsen voor mijn eten. Wat is dat eigenlijk, Fietsen voor mijn eten? Ja, dat is een platform. Uh, wat uh, ja, Maria van den Ende gestart is in Westland. Uh, eigenlijk ja, met z'n allen zorgen dat we weten... Ja, waar zitten nou al die verkoopstalletjes en streekwinkels... En uh, dat is verbonden aan een website met de actieve re regio's. En in West-Brabant tegen Rio Flake, was daar nog uh, niet actief iemand uh, bezig als voorfietser. En uh, Maria heeft toen naar mij gevraagd, uh, ja, na een korte kennismaking, van zou dit iets voor jou zijn om dat dan te doen voor deze regio's? En uh, ja. ja, ik had in die tijd, uh, ja, coronatijd, hè? had ik ook geen werk, want uh, ik breng vooral mensen bij elkaar. En dat mocht even dat niet? Was... Nee, dat mocht even niet. Dus alles werd onhold gezet of uitgesteld of afgelast. Dus ik zat ja. een beetje met mijn ziel onder mijn arm. En uh, ik was wel begonnen aan een voedsel-educatieproject met jong leren eten van de GGD en de IVN. Ja. En uh, daar vertelden ze dat inderdaad Maria daar begonnen was in het Westland met uh, fietsen voor mijn eten. Ja, en dat zat zo goed in elkaar. Ik denk, ja, ik hoef zoiets zelf niet te verzinnen. Uh, nee. Ik haak heel graag aan. Ik laat even de regio's zien, uh, de twee regio's, waar jij zelfs uh, de voorfietser uh, van bent. Uh, ik haal jou ook even uit beeld, zodat we het kaartje groot in beeld krijgen. Dit is van de website. En daar kun je dus uh, klikken bovenin op actieve regio's. En dan zie je onder andere west brabant en uh, goeré overvlakke uh, staan. Dit is een goeré overvlakke. Dus uh, dat zijn de regio's waar jij in, uh, actief bent. Uh, Maya is uh, begonnen in, uh, in Westland. En uh, in Stalland is een regio. In Noordoost-Brabant is een regio. Daar zit uh, uh, Miranda van, uh, van de Wouw. En wil je nou ook voorfietser worden? Kijk even op de site en ga naar uh, Word voorfietser. Dan vind je alle informatie erover. En uh, wie weet kan je ook gelijk een regio uh, op de kaart zetten, letterlijk. Hè? Ja, kom mee helpen zou ik zeggen. En uh, naast de website is er natuurlijk ook de Facebook-pagina in de Facebook-groep. Hier is een voorbeeld even van de van de Facebook-groep uh, in beeld fietsen voor mijn eten West Brabant een biertje gezond. Ja ja. <laughs> en uh, daarin kunnen mensen die dus de route doen, wat kunnen ze daar uh, vinden of plaatsen? Ja, het is eigenlijk... Uh, een, je kan lid worden van uh, deze Facebookgroep. Uh, ik post daar heel veel berichtjes van uh, de plaatselijke ondernemers... die uh, een nieuw product, uh, hè, wat toevallig net uh, weer in de winkel te vinden valt... of in het verkoopstalletje. Maar het is ook heel leuk om de buit van uh, wat ze gekocht hebben... Hè, wat de fietsers gekocht hebben, dat ze zelf daarop posten. Of de aannemers, hè, of de aanbieders gaan zelf hun producten posten. Maar ook fietsverslagen. Dus ja, die, die van vandaag... Daar wordt natuurlijk een mooi verslag van gemaakt, onze, onze polderroute. Ja. Dat gaan we natuurlijk ook delen op onze Facebookgroep. Dus uh, hou me in de gaten, want dan uh, kan je zien wat er allemaal uh, vandaag onderweg uh, op jullie fietstocht uh, samen met Marja uh, gekocht is uh, allemaal. Ja. ja, zeker. Helemaal goed. Nou, even bijkomen nu uit de zon. En dan uh, dank je wel, Petra, voor het uh, voorstellen en succes met je regio's. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Okay.